Is er een planeet B? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wereldwijd staan we voor grote klimaat- en milieu-uitdagingen. En een slogan die hier heel vaak opduikt is: Is er een planeet B? We hebben heel veel kennis over onze planeten en over de manen in ons zonnestelsel. De laatste jaren zijn er duizenden exoplaneten ontdekt, planeten in de buurt van andere sterren. Maar dat we een planeet een planeet B kunnen noemen, dan zou dit een realistisch alternatief voor onze aarde moeten zijn. Wat zijn de criteria daarvoor? Eigenlijk twee grote criteria. Kunnen we daar op een realistische tijd naartoe gaan? En ten tweede is die planeet leefbaar voor de mens. Het is altijd al een droom geweest van de mensen om naar andere planeten te reizen. Zo kreeg Einstein in 1952 een brief van de kleine John Jurgensen, waarin hij schreef dat hij samen met zijn papa een raket ging bouwen. Een raket om naar Mars te vliegen of naar Venus. En ze nodigden Einstein uit, want Einstein was een goede wetenschapper en ze hadden iemand nodig om de raket te besturen. De afspraak was wel dat iedereen zijn eigen eten moest betalen, want anders zou hem failliet gaan. Ook reizen naar de maan heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Zo kennen we de strips van Kuifje, mannen op de maan. We kennen ook de bekende avonturenverhalen van Jules Verne. Maar een belangrijk punt was 1962. Een volle koude oorlog hadden de Amerikaanse president John F. Kennedy die zijn publieke moonshot speech hield. Dit was een stadium aan Rice University. Dit was een publieke speech. Een tijdje voordien had hij dat ook gedaan in het congres. En Daar sprak hij de ambitie uit om voor het einde van een decennium een man of een mens naar de maan te brengen. Gigantisch ambitieus. En in 1969 was het zover. Neil Armstrong was de eerste man op de maan en is zo ook de geschiedenisboekjes ingegaan. Hij staat ook op het voorplan, Neil Armstrong, maar eigenlijk deze fantastische prestatie was het resultaat van het werk van duizenden mensen die achter de schermen gewerkt hebben. Op het hoogtepunt van dit programma werkten 400.000 mensen en 20.000 bedrijven aan dit programma. Wat ook nog voor ons nog altijd inspirerend kan zijn is zo'n moonshot-initiatief, want laat zien dat de mensheid toch in staat is om grootse prestaties te realiseren. Als we maar samenwerken aan een gemeenschappelijke droom. Sinds Neil Armstrong zijn er in totaal zes bemande vluchten geweest naar de maan. In totaal hebben er maar twaalf mensen op de maan gestaan. Um, het is nu wat stilletjes geweest rond het maanonderzoek, maar momenteel wordt er heel hard gewerkt aan plannen voor zogenaamde moon villages. Het zullen niet echt dorpen of. Um, steden zijn op de maan, maar eerder maanbasissen voor ruimtevaarders. En zo wordt ook gedacht aan een basis op de planeet Mars. Waarom Mars? Omdat dat onze naaste buurplaneet is. Een grote voorstander hiervan is onder andere Elon Musk, de grote baas van SpaceX en Tesla, die er eigenlijk ook jaren hardop van droomt om Mars te gaan koloniseren. Wat ik jullie in dit college toch zeker wil meegeven, is het klinkt fantastisch, romantisch en idyllisch naar de ruimte te reizen, naar andere planeten. Maar eigenlijk zijn ruimtereizen echt geen walk-in-park. Dus de ruimte is echt een heel extreme plaats. Hier op aarde worden we bijvoorbeeld beschermd door het magneetveld. Dat, uh, terwijl we gebombardeerd worden door kosmische deeltjes. Dat zijn hoog-energetische deeltjes die uit de ruimte komen. Op aarde zijn we beschermd, maar als we in de ruimte gaan, gaat dat bombardement leiden tot een beschadiging van onze cellen. In de ruimte is er ook geen luchtdruk, zoals hier op aarde. Dat betekent dat als we zonder bescherming de ruimte ingaan, gewoon ons lichaam uit elkaar spat. En de temperaturen zijn ook extreem. Als we kijken binnen ons eigen zonnestelsel, dan hangt de temperatuur af van de afstand ten opzichte van de zon. De planeet die het dichtste bij de zon staat, dat is Mercurius, dat is de gemiddelde temperatuur plus 175 graden Celsius. Dat is eigenlijk de temperatuur in de friteus als we frieten bakken. Een planeet die onze buur is, dus de planeet Venus, kan de temperatuur nog hoger oplopen, tot boven de 400 graden. En dat komt omdat Venus een atmosfeer heeft die werkt als een broeikaseffect. En onze andere buur, de planeet Mars, waar Elon Musk graag naartoe wil gaan, ja, daar zal toch een dikke jas moeten meenemen, want de gemiddelde temperatuur is daar min 47 graden Celsius en kan zelfs zakken tot min 128 graden Celsius. Nog verder in het zonnestelsel, als u naar Neptunus gaat, min 222 graden Celsius. Dus ontzettend lage temperaturen. Als we nu gaan kijken wat de afstand is waar de temperaturen mild zijn en mensvriendelijk, dat is juist op die positie waar de aarde zich bevindt. Dat maakt dat de aarde mensvriendelijk is. De afstand van tot de zon is niet enkel belangrijk voor de temperatuur op de planeet, maar het zal ook belangrijk zijn als we energie willen genereren in de ruimte met behulp van zonnepanelen. Waarom? Wel, als we ruimtereizen gaan doen, hebben we energie nodig en een voor de hand liggende energiebron is juist de zon. Nu is het zo dat de afstand tot een lichtbron heel sterk bepaalt wat de intensiteit gaat zijn. Naarmate de afstand groter is, dan gaat de intensiteit Afnemen, kwadratis afnemen. Dat betekent, hoe verder we van een lichtbron afgaan, zullen de zonnepanelen kwadratisch groter moeten worden. Het eerste ruimtetuig dat de ruimte is ingestuurd met zonnepanelen is de Vanguard 1, dat in 1958 gelanceerd is. Speciaal voor de Universiteit van Vlaanderen hebben de tovenaars van onze centrale werkplaats deze replica gebouwd van de Vanguard 1 op ware grootte. Dus de Vanguard 1 woog typisch kilo, had een diameter van 16,5 centimeter, wat, wat klein is, Daarmee dat de Russen, die in volle concurrentie zaten met de Amerikanen, hier smalend over deden. Ze noemden dat de pompelmoes-satelliet. Dit was ook voorzien van zes kleine zonnepaneeltjes van vijf of vijf centimeter. Als we nu Verder van de zon gaan, bijvoorbeeld in de richting van Jupiter, zoals in 2016 uh, het ruimtetuig Juno gedaan heeft. Jupiter zit vijf keer verder van de zon dan de aarde. Wat betekent dat de lichtintensiteit bij Jupiter 25 keer kleiner is en dat de zonnepanelen daar 25 keer groter moeten zijn. Daarmee dat de grootte van de zonnepanelen van de Juno-tuig een diameter hebben van 20 meter. Dus wat vrij groot is en eigenlijk niet handig om meer de ruimte in te sturen. Dus als we nadenken over de toekomst, verder ruimtereizen, verdere maanbasissen of dergelijke, is het ook heel belangrijk dat we aangepaste energie kunnen genereren. En een van de manieren om dat te doen is door gebruik te maken van bijvoorbeeld dit type zonnecellen. Dit zijn Rolbare zonnecellen, oprolbare zonnecellen, zodanig dat we eigenlijk heel veel zonnecel kunnen meepakken in weinig volume. En dit is een van de onderwerpen die we bestuderen in onze onderzoeksgroepen aan Universiteit Hasselt. Ook het Internationaal Ruimtestation, ISS, maakt ook gebruik van zonnepanelen, 2500 vierkante meter. Dus dit internationale ruimtestation is echt een hoogtepunt geweest, een mijlpaal in de geschiedenis van de ruimtevaart. Maar als we dit bekijken van het standpunt van de ruimtekolonisatie, dan zien we dat we eigenlijk niet echt ver staan. Dit ruimtestation biedt maar plaats aan een bemanning van zes personen. Dus niet voor de, de hele mensheid. Plus de afstand ten opzichte van de aarde bedraagt amper 400 kilometer. Dat is de afstand van Hasselt tot Londen in uh, vogelvlucht. Dus we staan dus toch nog heel ver qua ruimtereizen. Zeker als we kijken naar uh, science fiction films. Waar ze bijvoorbeeld bij Star Trek met de uh, Starship Enterprise. Waar ze op heel korte tijd naar andere galaxieën reizen of naar andere planeten. Wat is het verste waar we ooit geraakt zijn met onze menselijke technologie? Wel, We ik kort toe aan het ruimtetuig Voyager 1. Voyager 1 is gelanceerd in 1977 en heeft er 36 jaar over gedaan om aan het uiteinde te komen van ons zonnestelsel. Op Valentijntjesdag 1990 heeft Voyager 1 nog één foto gemaakt van de aarde. En dit is eigenlijk misschien de verste selfie van ons, want de iconische foto die dit opleverde, was één klein puntje in een immens universum. Ons huis. Dat zijn wij. De Voyager 1 is ook het snelste tuig dat de mens ooit gemaakt heeft. Het reist aan een snelheid van 17 kilometer per seconde. Dat is 170 keer sneller dan een Formule 1-wagen. Als dan deze snelheid verder zou reizen in de richting van onze dichtstbijzijnde ster en dichtstbijzijnde exoplaneet, dan zou het 40.000 jaar nodig hebben. Zoveel tijd hebben we niet. En zeker als we kijken naar opnieuw science fiction films zoals Star Wars, dan vliegen ze op een paar minuten tijd op lightspeed en dan zijn ze heel snel op een andere galaxie of op een andere planeet. U weet niet altijd uh, wat in science fiction films gebeurt. Want als we het echt zouden gaan van stilstand naar de lichtsnelheid op een paar minuten tijd, dan gaan we zo gigantische versnellingen hebben en dan zeggen de wetten van Newton dat we plat gedrukt worden. En dan de fysieke grens, de lichtsnelheid zelf. 300.000 kilometer per seconde. Dat is de maximale snelheid die een object ooit kan uh, bereiken. Als het mogelijk zou zijn te reizen aan de lichtsnelheid, dan zou de afstand die de Voyager afgelegd heeft tot aan de rand van ons zonnestelsel dan zou het, uh, zou het licht doen op 18 uur tijd, in plaats van 36 jaar. En zouden we gaan naar de dichtstbijzijnde ster, dan zouden we daar 4,3 jaar voor nodig hebben. Als we toch zouden beslissen dat we een, een bezoekje brengen aan de andere kant van onze eigen melkweg, dan gaan we, zelfs als we vliegen aan de lichtsnelheid, 520.000 jaar nodig hebben. Ook bijzonder aan de relativiteitstheorie is enkel objecten die geen massa hebben, zoals een foton, dus een lichtdeeltje, die kunnen vliegen aan de lichtsnelheid. Alles wat een massa heeft, zoals een, een ruimtetuig of de mens zelf... Wel, als we daar, uh, hoe dichter we daar bij de lichtsnelheid c komen, hoe groter de energie moet worden. En het principe: als we naar de lichtsnelheid toe gaan, zullen we energie oneindig nodig moeten hebben. Dus gebaseerd op deze wetten van de relativiteitstheorie en ook geïnspireerd op wat er met uh, de moonshot uh, gebeurd is, is er een paar jaar geleden een nieuw initiatief gekomen, het zogenaamde Starshot. De ambitie is daar om een ruimtetuig te brengen in de buurt van onze dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, en dat op twintig jaar tijd. Het principe dat men daarvoor wil gebruiken is een beetje het volgende. Ik neem hier een, een laser. Ik heb hier een, een object. Ik ga nu met die laser op dat object schijnen en kijkt u goed wat er gebeurt. Dat object begint weer om te draaien. Ziet u dat? Dus in dat starshot-initiatief wil men iets gelijkaardigs doen. Men wil aan de ruimtetuigen een groot lichtzeil aanbrengen. Men gaat het dan beschijnen met heel krachtige lasers, zodat het op korte tijd op een snelheid komt van 20% van de lichtsnelheid. En als men goed genoeg mikt, zou dat ruimteschip in de richting vliegen van Proxima Centauri, en dat op 20 jaar tijd. Kleine uh, zijbemerking. Dit ruimteschip is eigenlijk een ruimtechip. Want het gaat over een piepklein elektronisch circuit, niet veel groter dan een postzegel, een massa van 1 gram. Plus de energie die men nodig heeft om dat lichtzeil te beschijnen is 100 gigawatt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk vermogen van 100 kerncentrales die tegelijkertijd werken. Dus ook dat Starshot-initiatief zal de mensheid niet snel brengen tot een exoplaneet. Ook op een recente ESA-conferentie was de conclusie dat we met de huidige kennis van de fysica en de technologie, met bemande ruimtevluchten, niet verder zouden geraken dan ons eigen zonnestelsel. Maar dat betekent eigenlijk in de praktijk dat er geen ander alternatief gaat zijn voor onze planeet Aarde en dus dat er geen planeet B gaat zijn. Dat betekent niet dat we niet verder moeten doen met de ruimte te onderzoeken. Dit moeten we blijven doen om onszelf en het universum beter te begrijpen. Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat we na de moonshots, na de starshots, misschien samenwerken aan kleine en grote earthshots om van onze prachtige blauwe planeet een betere planeet te maken.